Welkom bij It's Learning In deze video vertel ik u hoe u een toets aanmaakt en afneemt in It's Learning U gaat daartoe naar uw vakruimte In dit geval is het het vak toetsen in It's Learning En in uw vakruimte klikt u op toevoegen op de juiste plek waar u de toets wilt toevoegen Een toets is een activiteit en die vindt u dan ook bij de activiteiten het element toets we geven de toets een naam en de toets kunnen we een beschrijving meegeven. We zouden leerdoelen aan een toets kunnen toevoegen en in kunnen stellen dat als de toets wordt gehaald dat de leerdoelen dan worden beheerst. Maar dat voert te ver voor deze video. We kunnen eventueel een deadline aangeven, dus een uiterste datum en eventueel ook een uiterste datum en tijd waarop de toets gemaakt moet zijn. Dat is hier mogelijk en uiteraard kunnen we een beoordeling vastmaken aan de toets. En mist u hier nu een beoordeling in dit lijstje, vraagt dan de systeembeheerder van It's Learning bij u op school. Op elke school is er wel een beheerder van It's Learning aangewezen en opgeleid. Vraagt die beheerder of hij in het lijstje met beoordelingen, of hij de beoordeling die u wenst, er even bij wil zetten. Ik kies hier even voor een beoordeling tussen 1 en 10 en hier geven we aan of de toets verplicht is ja of nee. Voordat we op opslaan drukken, kijken we nog even naar het tabblad opties. Tabblad opties, dat zit naast het tabblad toetsinformatie. En hier kunt u allerlei opties rondom de toets instellen. Het meeste spreekt voor zich, omdat er helpteksten staan bij, uh, bij alle opties. Uh, ik pik er een paar uit die, uh, die uh, de moeite waard zijn om even te noemen. Hier kunt u instellen dat bijvoorbeeld... Als 60% van de score behaald is. Dus aan elke vraag kun je een score hangen. Een aantal punten hangen wat de vraag waard is. En hier stel je in dat als 60% van dat puntenaantal behaald is. Of meer of minder natuurlijk. Dat dan de toets in ieder geval als afgerond wordt beoordeeld. In het voortgangsrapport van de leerling. Deze is ook de moeite waard. Vragen in willekeurige volgorde weergeven. Stel u zit met een heleboel leerlingen tegelijk in een computerlokaal. Ja, dan willen ze soms wel eens op het beeldscherm van de buurman of buurvrouw kijken. Dan is het handig dat de vragen van de toets in willekeurige volgorde per leerling dus worden weergegeven. Vraag navigatie spreekt voor zich. Hier vult u het aantal toegestaande pogingen in. Hoe vaak mag de leerling de toets proberen te maken? En hier stelt u een tijdslimiet in voor het maken van de toets. U ziet veelvouden van 15 minuten staan, maar via aangepast kunt u zelf ook een aangepaste tijdsduur definiëren. Eventueel het tonen van uh, feedback. En uh, wordt de feedback gebruikt op vragen of op uh, alternatieven. Bijvoorbeeld feedback over vragen. Hier ziet u bijvoorbeeld als het antwoord juist is, wat voor feedback krijgt de leerling dan? En dat kunt u zelf invullen voor antwoorden die juist zijn, gedeeltelijk juist zijn en niet juist zijn. Nou, misschien ziet u ook deze onderste, de toetsmodus. Die ziet u alleen als uw schoolorganisatie de toetsmodus bij It's Learning heeft aangeschaft. Dat is een extra module in It's Learning die apart moet worden aangeschaft. En als u die heeft, dan ziet u deze optie hier. Die kunt u aanvinken. Dat betekent dat het beeldscherm van de leerlingen tijdens de toets helemaal wordt bevroren... Dat wil zeggen, ze kunnen op hun computer niets anders doen dan de toets maken. Ze kunnen dus niet bijvoorbeeld uh, uh, met een slim trucje, en daar zijn er nogal wat van, kunnen ze uh, een ander scherm openen, internet explorer openen, googlen en kijken of ze het antwoord op de vraag kunnen vinden. Dat is dan allemaal niet mogelijk. De toetsmodus. Goed, als u dat allemaal heeft ingesteld, zowel de toetsinformatie en de opties, dan klikt u op opslaan. We gaan even naar toets weergeven. En dit is de toetsinformatie die u heeft, uh, ja, zelf heeft ingevuld. Um, hier ziet u een tabblad toetscategorieën. U, uh, uh, u kunt vragen uit de toets onderverdelen in categorieën. Hier voegt u die categorieën toe. Bijvoorbeeld een categorie makkelijk. Score, uh, wordt uh, gescoord met één punt. Een categorie Gemiddeld En die toetsvragen die zijn twee punten per toetsvraag waard. En toetsvragen in de categorie moeilijk. En als u dan toetsvragen gaat maken, dan uh, kunt u die uh, ja, uh, scharen onder een bepaalde toetscategorie. Ik heb hier als voorbeelden makkelijk, gemiddeld, moeilijk. U kunt misschien ook als u werkt met uh, obit toetsen, dan kunt u uh, ja, die, die items hier opnemen. Of u werkt misschien met uh, RTTI toetsing. Reproduceren, toepassen van bekende op bekende kennis, toetsen toepassen op nieuwe kennis en die is dat voor inzicht vragen. Nou, dan kunt u die items, die RTT-items, hier ook opnemen bij die toetscategorieën. Tabblad Vragen. Oh, dan zal ik eerst op opslaan moeten drukken. En dan pas kunnen we naar Veilig naar tabblad Vragen, dan blijft het ook bewaard. Hier in dit tabblad vragen kunt u vragen gaan toevoegen aan de toets. En u ziet, u heeft de mogelijkheid uit een groot aantal verschillende soorten toetsvragen. Ik zou zeggen, probeer ze allemaal eens uit om te ontdekken van wat kan ik ermee. Ik heb echter al een toets klaargezet waarin de verschillende soorten vragen voorkomen. En die toets wil ik u even laten zien. Deze heb ik voor u klaargezet. Ik ga hem even, ik denk dat ik hem aan u ga laten zien als leerling. Kunt u gelijk zien wat voor soorten vragen er zijn en dan kunnen we als docent weer inloggen en meteen de resultaten van die leerling bekijken. Dus ik meld mij even af als docent. En ik ga inloggen als leerling. Daar komt hij. Ja. was het vak toetsen in It's Learning. Ik denk wel dat hij actief is, dus hij zal hier wel te zien zijn. Ja, daar is hij. Goed, we starten de toets als leerling zijnde. Ik ben als leerling ingelogd. En hier ziet u een voorbeeld van een eenvoudige meerkeuzevraag. Als geldt dit, geldt dan ook dat. En ja, de leerling kiest hier natuurlijk het antwoord waarvan hij denkt dat het juist is. En steeds een klik op volgende om naar de volgende toetsvraag te, uh, te gaan. Hier ziet u een vraag waarbij meerdere antwoorden uh, uh, mogelijk zijn. Dus de leerling moet uh, de juiste antwoorden ook allemaal aanklikken. En u bepaalt welke antwoorden juist zijn en welke onjuist zijn. Dus de leerling klikt verschillende antwoorden aan. Dit is ook een meerkeuzevraag. Hier ziet u een vraag waarbij uh, de leerling eerst een filmpje moet bekijken. Dat is het natuurlijk wel handig als u de beschikking heeft over koptelefoons. Zeker als u de toets aan, aan meerdere leerlingen tegelijk gaat, gaat afnemen. In een uh, computerlokaal. Maar nogmaals, het, hè, in dit geval is het een diagnostische toets. Dus dit, dit zullen ze dan uh, thuis, uh, thuis oefenen of ergens in de mediatheek. Ja, een koptelefoon is dan toch wel handig. Dit is een, uh, een toets waarbij er een... Uh, een uitgebreid, uh, ...een uitgebreid antwoord moet worden gegeven door, uh, door de leerling. Er zit ook een fix uh, tekstvak en dat antwoord kan die leerling ook eventueel nog opmaken als hij dat wil. En als daar natuurlijk toetstijd uh, voor is om dat allemaal uh, mooi te maken. Goed, zo zijn er ook toetsvragen waarbij een kort antwoord wordt verlangd. En dan ziet de leerling meteen, oh, ik heb maar één tekstregeltje... Dus ik moet het antwoord op deze open vraag kort en bondig houden. Dit is een interessante vraag voor de taalvakken. Hier uh, voert u als docent uh, tekst in. U laat uh, uh, lege plekken open in die tekst. En op die lege plekken biedt u een aantal keuzemogelijkheden aan voor de leerling. Caesar Milan is, is a famous. He can talk. Nou, zullen we dan... Uh, two dogs. Dus dit, is, uh, dit vind ik persoonlijk zelf wel een, uh, een leuke. Maar de leukste bewaar ik voor het, uh, voor het laatst. Um, een fill-in-the-blanks uh, uh, vraag voor de, voor de leerlingen. Goed. Volgende vraag. Dit is ook uh, weer een fill-in-the-blanks. Maar dan toch weer net wat anders. Hier ziet u een, een, een embedded filmpje van, uh, van YouTube. Waarop een... Uh, Iemand wat zingt en de leerling moet dan weer de blanks hier invullen. Augen. Dus die leerling moet invullen wat die persoon zingt. Ook leuk bij de taalvakken inderdaad. Volgende. Dit is ook een mooie. Je hebt uh, verschillende... Um, ...antwoorden die je naar de juiste plek moet slepen. Dit is, dit is een voorbeeld daarvan. Reggae, dat hoort inderdaad hier. Ze staan op de goede volgorde, maar dat komt denk ik omdat ik... ...nou ik weet het wel zeker, omdat ik net deze test al een beetje heb voorgekookt. Maar normaal gesproken staan die antwoorden gehusseld. En moet je dus het, ja, het juiste antwoord in dit geval naar het juiste filmpje slepen. Ze kunnen die filmpjes natuurlijk allemaal bekijken en beluisteren... ...voordat ze... ...de antwoorden naar het juiste filmpje toeslepen. En dit is ook een, een soort gelijke vraag... ...waarbij ze uh, antwoorden in een bepaalde volgorde moeten zetten. In dit geval, even kijken... ...Nederlandse gemeente in de juiste volgorde op inwonersaantal. Ja, en vervolgens moeten ze dat dan uh, op een bepaalde volgorde zetten. Last but not least... Een, ...echt een, een visuele vraag... Als docent maakt u een, uh, uh, uh, of voegt u een plaatje toe en leerlingen moeten in dat plaatje op een bepaald punt of gebiedje wat u defineert, moeten ze klikken. En alleen als ze in dat gebiedje klikken, dan hebben ze het antwoord goed. Hier vragen ze in welke sector is het interesseverschil tussen de jongens en de meisjes het grootst. Nou, Dan zal ik de vraag moeten bestuderen. Ik heb deze toets zelf niet gemaakt. Maar de leerlingen moeten dus op een bepaalde plek in de afbeelding klikken. En daar komt dan zo'n plusje te staan. En u heeft van tevoren bepaald dat als ze in ergens in dit gebied klikken, dan hebben ze het goede antwoord. Klikken ze ergens anders op de afbeelding, dan hebben ze het verkeerde antwoord. Goed. Als leerling voltooi ik nu de toets. Natuurlijk kunnen we als docent instellen dat de leerling meteen de resultaten ziet. Groen is juist, rood is onjuist en geel is gedeeltelijk juist. Hier ziet u per vraag ook de totale score vermeld. En nogmaals, die, die wegingen kunt u per vraag zelf aangeven die u hier ziet. En in die gekleurde hokjes ja, wordt de score van de leerling uh, zelf uh, getoond. De leerling wacht op dit moment op de beoordeling van de docent. We gaan inloggen als docent. En dan gaan we eens kijken waar we dan die toetsresultaten van die leerlingen zien. Maar misschien staat het wel op het dashboard van de docent. Ja, even kijken. We kunnen natuurlijk altijd naar het vak gaan. Nee, we gaan naar het betreffende vak. Staat hij bij de favorieten? Nee. Dan klik ik even op vakken. Dan wordt er een overzicht getoond van alle vakken. Wij zaten in een toetsvak. Toets in its learning. Daar stond de toets in. Voorbeelden: diagnostische toets. Ik klik op de toets, en hier kan ik, krijg ik een lijst te zien van de leerlingen die de toets uh, hebben gemaakt. In dit geval is dat, dat nummer 1, Dianta. Ik heb het nog niet beoordeeld, ik heb er nog geen score aan gegeven. En hier kunt u de toets input van de leerling weergeven. En hier ziet u de, de toetsresultaten. Nou, worden de meeste natuurlijk automatisch beoordeeld, zoals u ziet. Het zijn veelal meer keuzevragen. Maar, zeker bij een open vraag met een uitgebreid antwoord, is natuurlijk nog een beoordeling nodig. Hier, toetst de leerling, hier ziet u het antwoord van de leerling. Hier zie ik dat deze vraag drie punten waard was. En afhankelijk van het antwoord van de leerling zeg ik, nou, hij heeft twee van de drie punten uh, verdiend. Hier kunt u uitgebreid zien wat die leerling allemaal heeft ingevuld. Wat hij uh, hier ook niet heeft ingevuld natuurlijk. En dat is dan automatisch, is dat, uh, is dat uh, niet juist. En zo kunt u natuurlijk uh, altijd nog aanpassingen doen. In, um, ...in de toetsresultaten van de leerling. De toetsinput van de leerling. De, de van de leerling. Um, volgens mij heb ik wel alles, uh, alles verteld uh, hierover. Als het goed is, uh, komt het ook. Maar ik weet niet of dat in deze testomgeving zo is ingesteld... ...in het uh, beoordelingsrecord terecht... Even kijken, ja daar staat inderdaad de diagnostische toets, hoofdstuk 1, ze heeft kennelijk zodanig gescoord dat ze een 4.7 heeft behaald voor deze toets. Dus dat wordt inderdaad automatisch opgenomen in het beoordelingsrecord van de leerling. Maar dat kunt u instellen bij toetsen en opdrachten, kunt u instellen of die toets of opdracht toe moet worden gevoegd aan het beoordelingsrecord. En zo ja, nou dan, dan komt dat hier bij die leerling te staan. Goed, dit voor wat betreft toetsen maken en afnemen in It's Learning.